Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang wil je je volledig focussen op de kinderen en je geen zorgen maken over de software die je gebruikt of het device waar de software op draait. De rolgroep en KidsConnect hebben de handen ineengeslagen om jou volledig te ontzorgen. Maak gebruik van onze snelle levering, gebruikersvriendelijke software, volledige beheer en uitstekende support van jouw iPads. Kids Connect zorgt voor de software, waardoor jij als pedagogisch medewerker veilig en gemakkelijk kunt communiceren met de ouders, belevenissen kunt delen en altijd bezit over de actuele informatie die je nodig hebt. De Rolfgroep verzorgt op hun beurt de levering, support en beheer van de iPads in een betaalbare abonnementsvorm, zodat je altijd voorzien bent van een goed werkend en modern device. Heb je vragen over het gebruik of garantie van de iPads? Wij helpen je binnen één werkdag. Is het tijd voor vervanging van de iPads? Dan geven wij dit op tijd aan en regelen we het voor je, uiteraard in overleg. Wij verzorgen een volledige training voor het gebruik en beheer van de iPads. Zodat jij kunt focussen op wat echt belangrijk is, de ontwikkeling van kinderen in jouw groep. Meer weten? Bezoek dan onze website.